Een pensioen opbouwen, dat lijkt iets voor later. En de AOW, dat lijkt nog verder weg. Het zijn misschien niet de meest sexy thema's, maar voor ons en de politiek wel heel belangrijk. Want vanaf welke leeftijd krijg je eigenlijk je AOW? En hebben we straks nog wel een fatsoenlijk pensioen? Wat zegt de wetenschap? Op dit moment ontvangen bijna 3,5 miljoen ouderen een AOW-uitkering. En zelfs al ben je miljonair, iedereen krijgt een AOW. Voor een alleenstaande is dat zo'n 1,150 euro bruto per maand. En daardoor hebben we nauwelijks armoede onder ouderen. En daar mogen we best wel trots op zijn. Maar sinds de invoering van de AOW 60 jaar geleden is de wereld veranderd. Waar ouderen vroeger 15 jaar van de AOW konden genieten, is dat nu zelfs 20 jaar. En waar 60 jaar geleden tegenover iedere 65-plusser zo'n 6 mensen stonden in de leeftijd 2064, is die verhouding nu 1 op 4. En in 2040 zelfs 1 op 2. Dit betekent dat het veel geld kost als je de AOW-leeftijd terug wil zetten op 65. Zoals sommige politieke partijen willen. Dat kan wel, maar dat kost 12 miljard euro per jaar. En ter vergelijking, dat is meer dan dat we nu in een heel jaar uitgeven aan het basisonderwijs. Om dit te betalen moet je of gaan bezuinigen op andere gebieden, of de belasting moet omhoog. Het is dus geen gekke stap om de AOW-leeftijd mee te laten stijgen met de levensverwachting. En voor wie nu denkt, maar ben ik dan niet oud en kreupel op het moment dat ik de AOW krijg? Dat valt mee, want ook de levensverwachting in goede gezondheid neemt toe. Toch zijn er wel verschillen tussen mensen. Een bouwvakker is eerder aan zijn pensioen toe dan een econoom op kantoor zoals ik. Wanneer we de AOW-leeftijd flexibel maken, kan de bouwvakker zijn AOW eerder opnemen. En kan ik nog even doorwerken. Maar de uitkering van de bouwvakker is dan wel lager. Maar vroeg of laat krijgt iedereen zijn AOW. En daarbovenop bouwen veel mensen nog een aanvullend pensioen op. En ook daar knelt het stelsel. Want stel, we hebben Jeroen en Annemarie. Jeroen is ZZP'er en bouwt geen verplicht pensioen op. Annemarie werkt in loondienst en bouwt wel verplicht pensioen op. Annemarie denkt soms, had ik maar wat meer keuzevrijheid. Terwijl Jeroen elke dag denkt, morgen, dan ga ik mijn pensioen regelen. Hij stelt het uit. En dat kan een probleem worden met de groeiende groep ZZP'ers. Ons onderzoek laat zien dat bijna een kwart van de mensen naar verwachting te weinig pensioen opbouwt. En dat is veel, maar nog veel meer mensen zijn onzeker over hun pensioen. Maar liefst acht op de tien mensen zijn bang dat ze een tekort hebben. Hier zou de politiek zich meer op kunnen richten. Ik hoor veel sceptische jongeren die denken dat wanneer zij later oud zijn, de pensioenpotten leeg zijn. En dat terwijl wel juist op dit moment relatief veel geld vastgehouden wordt voor de jongeren vanwege de lage rente. Maak dus glashelder wat kiezers opgebouwd hebben en maak het stelsel niet te ingewikkeld. Daar maak je mensen gelukkig mee.